Ik zie hier een oppositie die eigenlijk met z'n allen zegt, wij maken ons zorgen over volgend jaar, over de begroting, over de raming. Een oppositie die ook in voorgaande debatten verregaande voorstellen heeft gedaan om dit probleem te tackelen. En ik zie eigenlijk van de zijde van de heer Asmani, mm -hmm. nou laat ik het maar gewoon wat een arrogant gemurmel noemen. Het wegzetten van de oppositie. En ik zou toch de heer Asmani willen vragen, als hij zelf zegt, die raming van het kabinet is te weinig, er komen er meer bij. Laat hij dan ook zijn eigen woorden serieus nemen. Wat <Smaning>. moet er dan gebeuren, begrotingstechnisch? Meneer nou, Meneer. we gaan uit volgens mij van de raming nu 58.000. De dekking is volgens mij helder, heb ik zojuist ook gezegd. Het is steeds een herhaling van zetten, voorzitter. Volgens mij krijgt men geen ander antwoord dan het antwoord wat ik aangeef, namelijk <lacht> raming 58.000. 10,5 miljoen naar de Nielos, 50 miljoen naar de IND en de dekking is besteld vanuit de algemene reserve, Europese gelden en de doelmatigheidskorting voor de IND van 7,5 miljoen. Ja, voorzitter, precies datzelfde gemurmelwingen. Ja, het het, het het bijna onvoorstaanbaar gebrabbel over wat oh, er al in de begroting staat. En we hebben dat, ja, voorzitter, ik zie de minister en de staatssecretaris ook reageren en terecht, want misschien dat zij het wel kunnen verstaan, kunnen ze het doorgeven. Maar, voorzitter, echt. maar u zegt dat u meneer Asmani niet goed kunt verstaan. Ja. Meneer Asmani, misschien kunt u iets beter in de microfoon praten. Ja voorzitter, ik ga, ga dit spelletje echt niet uh, meedoen. Okay. Ik heb uh, hier al tot, tot drie maar, interrupties, vier interrupties ja. voorzitter, ja. Heb ik het antwoord gegeven. Men is niet tevreden over het antwoord. En dan concludeert de voorzitter, dus u nee. bent u niet tevreden over het antwoord, maar dat is het antwoord van de heer Asmani. Nou, ik ben hier de voorzitter en ik heb heel Ik hoor alleen een, een lid zeggen ik kan u niet goed verstaan en ik geef u het advies om duidelijk in de microfoon uh, te spreken en dan geef ik het advies aan de heer Schoetsma om dan ook heel goed te luisteren.